We zijn vandaag weer bij DVS. En waarom zijn we bij DVS? We hebben vandaag een paar filmpjes opgenomen. Een vereniging wordt gedreven door vrijwilligers en vrijwilligers is waar het vaak, of, nou, vaak aan schort. Er zijn er wel genoeg, maar uh, ja, daar kun je er niet genoeg van hebben. Hier uh, voor de camera staat Martijn. Uh, ik heb hem net kennis met hem gemaakt. Martijn, voor degenen die jou nog niet kennen, wie ben je en wat doe jij bij DVS? Nou uh, ja, ik ben uh, Martijn van Beek. Uh, ik ben een wetssecretaris bij deze mooie vereniging. En uh, ja, waar hou ik me voornamelijk mee bezig ben, is uh, het, uh, het alles regelen rondom een wedstrijd. Uh, denk, uh, denk aan het regelen van de oefenwedstrijden, uh, denk aan het verplaatsen van wedstrijden. Hè. We proberen alles, uh, ja, we zijn als het ware een hele belangrijke spin in het web van deze vereniging. Om, uh... En doe je dat helemaal alleen of heb je daar uh, mensen om je heen? Nou, momenteel hebben we een team van uh, vijf à zes man. En uh, ja, dan uh, regelen we eigenlijk alles met elkaar. Hè, dat gaat van het uh, inplannen van een kleedkamer in een veld en dat gaat tot, met, uh, ja, tot met het regelen van een scheidsrechter heel ver. Hey, we hadden het net over uh, vrijwilligers nodig. Uh, dat team is compleet of, uh, of gaan dat... er mensen weg of komen er mensen, moeten er daar mensen bij? Nou, dat team is voor uh, het huidige seizoen is dat compleet, maar voor volgend seizoen uh, uh, stopt uh, de helft van het team. Dus dan uh, hebben we een grote uitdaging uh, nou, ja, voor de boeg. Oké, okay, en wat, uh, wat houdt dat, uh, die functie in uh, als je deelneemt aan het team uh, wedstrijdsecretariaat? ja, nou ja wedstrijdsecretaris uh, faciliteert eigenlijk alles rondom een wedstrijd. Uh, ja, uh, regelt oefenwedstrijden voor de teams, uh, hè, zodat de trainers het zelf niet hoeven te doen. Uh, maar ook het verplaatsen van wedstrijden, stel dat er een keer een zaterdag is dat het niet uitkomt uh, voor een elftal om te spelen. Of uh, dat er een tegenstander is die niet kan spelen, dan is eigenlijk de wedstrijdsecretaris de aanspreekpunt. Eigenlijk doe je een oproep voor uh, mensen voor het volgend seizoen, Martijn. Jazeker. Nou, je hebt nu het podium, dus uh, ik zou zeggen: brand los. Oh shit. Je <lacht> moet ik even goed. Brand goed... los. Ja, Bram, Bram en je, dan, uh, ja. De je kunt gewoon knippen en zo, toch? Ja, ja. zeker. Ik zit even na te denken. Dat vind ik altijd lastig, man. Kijk, ik vind het allemaal wel best, maar uh, ik moet er iets leuks van. En maken, wat voor soort hè? mensen heb je nodig? Ja. Nou ja, nou, we, zoeken, we zoeken gewoon mensen die, die, die ervan houden om iets te doen voor de club. Die willen zorgen dat ieder elftal uh, elke zaterdag een oefenwedstrijd kan spelen. Ja, en dat de trainers uh, zich kunnen focussen op het team en op hun spel en niet zelf dingen hoeven te regelen. Moet je verstand van voetbal hebben? Je hoeft totaal geen verstand van voetbal te hebben. Dat niet. Je moet alleen goed kunnen communiceren. Nou, dat, uh, dat is soms al best wel lastig. Ja, dat is soms zeker lastig. <laughs> Nee, je krijgt soms de raarste verzoeken. Hè. Zijn het van verenigingen die op uh, bepaalde dingen willen, andere verenigingen zeg maar, die willen verplaatsen. Ja, dat kan, past ook niet altijd in het plaatje. Ja, toch ben je altijd op zoek naar het, uh, het uh, middel, middenweg, dat het voor beide uiteindelijk... Uh... Je hoort wel, mensen zijn allemaal druk, druk, druk. Hoeveel tijd uh, ben je er ongeveer mee bezig? Ja, dat verschilt heel erg. Uh, KVP uh, plant natuurlijk gewoon een heel competitieprogramma in. Dus als dat eenmaal loopt, dan, dan is het... Kost het minder tijd dan bijvoorbeeld in de vakantie? Dat er een vrij programma is en wel teams oefenwedstrijden willen spelen. Dan ben je, ben je, ben je, dan ben je aan het contacten met andere verenigingen. van hey kunnen we oefenwedstrijden spelen en uh, dat soort dingen. Maar ja, de ene week ben je er misschien vier uur mee bezig, de andere week maar een uurtje. Uh, en ja, alles kan in principe vanuit huis tegenwoordig. Dus uh, hè, kan, het, tegenwoordig gebeurt heel veel via de mail uh, of via de WhatsApp. Zeg maar, dus. En waar kunnen de mensen zich aanmelden? Ah, oh, dat is wel goed. Aanmelden bij jou, ja, want je wilt die die mensen voor het nieuwe seizoen hebben natuurlijk. Dan moet ik nu een goed antwoord zeggen. Ik zit even te denken wat handig is. Met. Te kijken wat nou handig is daarvoor. Ik kan wel wedstrijdzaken zeggen, maar dan... Uh... Ja, dat kan misschien via de site. Of via de ja, wedstrijd. Het, uh... Dat moet het nog even upgedate allemaal worden. Ja, maar dan zet je dat onderin ja. beeld dat het langskomt lopen ja. of zo. Weet je. Nou, dan kunnen mensen zich daar aanmelden melden. En dan, uh, via de vacaturebank. Dan nou, hoop ik dat het allemaal snel uh, wordt opgevuld ja. voor je. Ja. Bedankt. Ja, graag gedaan.